Hier, waar gaan we het over hebben? Ja, nou, we gaan het over tritinoïnecreme hebben, dat is de vitamine A zuurcrème. Okay. Uh, dat zeg je misschien wel wat? Ja, dat hoor. zegt me wel wat. Ja. Ja. En uh, tritinoïnecreme is het enige anti-rimpelcreme die eigenlijk echt werkt. Dus ik mag mijn rimpelcrampje gewoon weggooien. Eigenlijk wel. Oh, nee. <laughs> nou nee, nee, dat is niet dat is voor huidverzorging. Ja. Maar dit is echt een middel waarin je ook echt dus die anti rimpels zet. Nou, Okay. Tretinoïnecreme, uh, waarvoor kan je het gebruiken? Nou, wij gebruiken het met name voor anti-rimpels. Dus uh, niet van de. Uh, ja, anti-rimpels. Ja? En. Uh, het, uh, maar je kunt hem ook. Uh, het is eigenlijk een, een anti-acne-middel. Dus je kunt okay. het ook voor acne kan je gebruiken. gebruiken. rimpels ja. en acne. Ja. Nog even een toevoeging. Tuurlijk. We hebben natuurlijk ook. Uh, we gebruiken tretinoïne in een mixvorm. Getamine hydrogenom. Nog erger, uh, gebruiken we ook om uh, de pigmentvlekjes te verminderen. Oké, okay. en wat mag ik verwachten? Als ik, is het een product, ik ga het weer vragen hoor, maar die ik thuis mag gebruiken? Of moet je mag het thuis doen? gebruiken. Oké. Okay. Uh, in Spanje en zo mag het gewoon zonder recept. Zonder oké. Okay. Maar bij ons heb je mij echt daar wel voor nodig. Ja. Um, en je kan het inderdaad thuis gebruiken, je moet het in een opbouwschema doen. Uh, tussen dat gewoon geleidelijk opbouwen ja. En uh, dan moet je het uh, afhankelijk van waarvoor je het wil gebruiken, moet je het best langdurig gebruiken. Om echt al die rimpeltjes te behandelen, dan ben je echt wel drie tot vier maanden bezig ja. uh, te smeren. Maar bijvoorbeeld voor pigmentvlekken kan het eigenlijk al binnen één huidcyclus, zes weken, zes weken kan je daar al effect van zien. Oké, okay, dus crème. ja, het komt wel, die kan je dus gebruiken voor uh, rimpels. Het is een product die je gewoon thuis kan gebruiken, maar wel geleidelijk aan moet opbouwen dan. Maar je kan het ook gebruiken voor acne en voor pigmentvlekjes. Precies.